Wilt u het snoezele concept in uw zorginstelling introduceren? Pratisima brengt u Satellite, de verpleegwagen die alle zintuigen prikkelt en medicijnloze therapie biedt. Een mooie aanvulling op het zorgtraject. Satellite is er speciaal voor de oudere zorg en de gehandicapte zorg en is samen met artsen en ergotherapeuten ontworpen. De trolley is mobiel en daarom eenvoudig in te zetten. Dankzij Satellite kunt u multisensorische zorg verlenen op basis van gehoor, zicht, geur en tastzin. Satellite is een compacte, autonome oplossing die overal in uw instelling kan worden gebruikt. Satellite biedt zorg aan het bed of de patiënt nu aan het bed gekluisterd is of in een rolstoel zit. Dankzij het ontwerp kan de trolley ook worden gebruikt in een badkamer of een spa-ruimte. Satellite combineert alle elementen van een multisensoriële behandeling. Dankzij de combinatie van LED-verlichting en een pomp circuleren kleine luchtbelletjes harmonieus in een groot waterbubbelpaneel. De 2 meter lange glasvezelkabels zijn op de optimale hoogte voor mensen in bed of in een rolstoel. U kunt 6 heerlijke geuren van organische etherische oliën opbergen in een lade in de trolley. Deze geuren worden door ventilatie in de lucht verspreid. Dankzij de twee zeiluitsprekers kan uw patiënt ten volle genieten van high definition muziek. De in drie dimensies verstelbare videoprojector kan visuele media op een muur of het plafond projecteren. Deze wordt beveiligd door een koepel met een slot. Klein materiaal zoals spijkerballen, verwarmingskussens, muziekinstrumenten passen in de lade van de trolley. Satellite komt met zes vooraf bepaalde verzorgingsprogramma's. Stimulerend. ...voor de maaltijd, spa, kalmerend, ontspannend en nacht. Gepersonaliseerde verzorging is ook mogelijk met de vrije programmafunctie. Behandelingsprogramma's kunt u met één enkele handeling in gang zetten... ...vanaf het bedieningspaneel of op afstand via het touchpad. Alle multisensorische elementen worden gelijktijdig geactiveerd. Video, muziek, geur, waterbubbelpaneel en glasvezelkabels... De behandeling is snel en gemakkelijk in te stellen. Hierdoor is uw verplegend personeel weer snel beschikbaar. Het programma past precies bij de toestand van de patiënt voor een persoonlijke behandeling. Satellite draagt onder andere bij aan de preventie en behandeling van gedragstoornissen, de bevordering van ontspanning en welzijn en de behandeling van pijn. Kies Satellite voor uw zorginstelling. Een revolutionaire zorgoplossing die alle zintuigen prikkelt.